Aan de oevers van een drukke zijstraat, midden in de voorstad, stond een merkwaardig, onmerkwaardig appartementsgebouw. Het was lang, smal, rechthoekig. Een aards paradijs. Met gepaste trots droeg het met koperkleurige letters op de voorgevel de naam Puerta del Sol. Het was een koude ochtend die dag en Jean-Jacques kwam terug van zijn ochtendwandeling. Hij en zijn vrouw Vivian maakten ondertussen reeds een jaar deel uit van de gesloten, maar toch kleurrijke gemeenschap die in de residentiehuis hield. De band tussen de bewoners van Puerta del Sol was niet bepaald uitstekend te noemen. Het eerste appartement op de gang behoorde toe aan enkele studenten die het begrip rust duidelijk niet kenden. Het volgende behoorde toe aan Esterella Borges. Met haar Spaanse afkomst was zij, buiten de naam, het enige Spaanse aan Puerta del Sol. En dan was er nog het appartement van Vivian en Jean-Jacques. Het saaie, derde wiel van de verdieping. Zo leek het toch. Sherry, waar pak je dat? Ja, uw paksken is hier, maar... U begint wel een beetje te overdrijven, al uw oh. bestellingen. Vrouwen hè, kunnen nooit genoeg schoenen hebben. En trouwens, ik heb die nodig om buiten te gaan. Om, om, om wat? Om buiten te komen. Je komt maar buiten. Gerrie. Wat heb je daar? Uh, een brief. Een brief. Iedereen heeft zo'n brief gekregen op de gang. Tjoh van onze huisbaas dan. Eh uh, ja ja ja ja, maar uh... oh, iets hij staat het subscuur. Kan er niet niet gewoon uit. Ja, ha. Voilà. Beste onder buren. Pero al dopo, sí, lo tienen a nosotros. Sí, que al cargo sí. Pero ya, tienes que volver, ¿eh? Tienes que volverme a acercar. Het is mij moeilijk uit te drukken in hoeverre het me een eer was. ...om u de afgelopen jaren huis aan te bieden in mijn, in mijn eigen, eigen Puerta del Sol. U, u was me nogal een gezelschap. een gezelschap. Zo kleurrijk, zo apart. Bijna 37 jaar stond ik letterlijk en figuurlijk aan de top van dit mooie gebouw. Maar nu is het tijd om nog hoger op te klimmen... ...en deze mooie plek onder me te laten. Ik laat jullie het paradijs, beste mensen... Draag er goed zorg voor en geef me jullie tevredenheid in ruil. Laat u niet verleiden door het serbent ter hebzucht. Gelooft nee, u mij, de appel is, appel is maar, maar half, half zo zoet als hij lijkt. Calcanda semel via leti. Het beste mark. Dat Best is Latijn, denk en, ik. En, en wat betekent dat? Ik zou het niet weten, Vivian. Ik zal het niet weten. Kan die van hiernaast geen Latijn? Spreekt die dat niet? Hiernaast? Ja. Nee, dat is Spaans. Dat trekt er toch op? Ja, ahem. Wanneer quieres? Eh, espérate, se toca la puerta. Ja, een momentje toch. Ja? Uh, mevrouw, tweede uh, keer. Wij vroegen ons af of dat u deze brief al had gelezen. Veer. Pues muchas gracias, cariño. Ciao, ciao. Uh, volgens mijn man. ...betekent de brief uh, dat hij op vakantie gaat naar Madrid. En in Madrid is namelijk een hotel en die noemt Puerta del Sol. Maar uh, dat verklaart toch al die Bijbelse verwijzingen nog niet? Uh, en de Latijnen nog bij. Hij verhuist. Wat? Hij maakt ons gewoon iets wijs. Hij is niet meer van de jongsten, hè. Volgens mij verrast, hè. Allee, kijk. En dan nog, uh, dat paradijs, wat, wat betekent dat? Het penthouse. Het penthouse. Hij verlaat het penthouse. Just me, op. En hij laat het aan mij na. Ik vind dat niet eerlijk. Zij heeft toch plaats genoeg met die kinderen van haar? Wij mogen toch op de laatste jaren van ons leven in een beetje luxe spenderen zeker? Allee, aan. Dit is toch... Allee, begot, hoe is dat nu mogelijk? Doe iets! Hij kom aan, zeg dit! Zouden die studenten gelatine uh, kennen of, of studeren of zo? Wij, wij hebben het volste recht op dat Penthouse! Ah, uh, ken ik jullie? Ja, we zijn buurten van uh, hier een paar deuren verder. Ah, uh, zo. Ja. Heeft u deze brief al gelezen? Ik heb daar een uh, onder uw de deur geschoven. Ah, uh. uh, uh, uh, nee. <kwijls> We raken er niet gewoon uit uh, wat hier allemaal geschreven wordt, maar er onderaan staat er het een en het ander in het Latijn. En misschien uh, uh. dat jullie Latijn stu studeren of kennen, of uh. weet ik veel. Calcanda semio via leti. Horatius. Carmina 28. betekent, eenmaal moet het pad van de dood betreden worden. Oh shit. Uh, wie is er, Mark? Mark! Doe eens open. Het is dringend! Uh, Mark, we hebben hier wel een mooie brief gekregen, allemaal. Maar uh, we zijn een beetje verwacht hoor. Uh, we raken er niet aan uit, en, en, en dat Latijn. Nu moet je eens eerlijk zeggen, Shishi, kom komaan! De deur! Ja, ja, ja. Mee naar rechts, meer naar rechts, dat valt op! Ja, dat is niet goed, wat moeten ja, we nu doen? We. Wat moeten we nu doen? Ah, dat is zo moeilijk, niet geduwd dan naar hinter. Wat gebeurt er nu met het appartement van Innemark? Ik weet het niet. De brief had niets geholpen. De influisteringen van het serpent ter hebzucht hadden hun hoofd op doen slaan. De eeuwigheid spendeer ik naar mijn wens. Onder mijn aardsparadijs. Mijn Porta del Sol.